Hallo mensen, leuk dat jullie kennen deze nieuwe video. Mijn naam is gt 5 lspdvarmor en vandaag ga ik een pad met Wim met de politie B-klasse gemaakt door ministerie van mods. Hij staat al buiten naast de Tourans en motoren. Binnenkort pakken we ook weer de motor, want het... Oh, dat is verkeerde knop. Um, dat moeten we even fixen, want we hebben ze te zien maar geen ultimate backup. Dat is altijd onhandig. Uh, dus uh, zodra we crashen of zo, fixen we dat even. Ik wilde wijzen met de B, omdat ik dat van 5 m gewend ben. Maar in ieder geval, we pakken binnenkort de motor weer eens, want uh, de sneeuw is weg, dus dan kunnen we weer de motor pakken. Uh, wij gaan uh, nu in ieder geval uh, de B-klasse even controleren. En uh, we zullen achterin beginnen. Nou, zoals je ziet, pionnen hebben we, uh, die dingen wat daar bovenop staan. Wat was dat ook alweer, of daarop liggen. Heb ik geweten, geen idee. Nou, de laders kunnen we niet openmaken geloof ik maar daar zit genoeg in en dat is allemaal compleet dus dat is mooi we zullen nu even de rest blauw en zo controleren we zitten in de ochtenddienst het is nog donker maar het wordt zo meteen licht ik zie jullie zo meteen zo dat is allemaal gecontroleerd wij kunnen de straat op en dat gaan we ook zeker doen en uh, we moeten ons even inmelden bij deze hebben we ons ingemeld en dan uh, gaan we kijken wat we vandaag gaan meemaken ik ben benieuwd voor de rest heb ik niks bijzonders te zeggen binnenkort komen wat video's met de Kamara online uh, mogelijk het weekend maar ik denk het nog niet uh, maar misschien ook wel. Ja, nee, we gaan er gewoon uh, proberen voor te zorgen dat die in het weekend online komen. Eentje dan. Leuk detail, altijd vind ik. Ja, in dit geval komt de uitlaatgassen, noem ik ze maar even, zo heet is geloof ik ook. Uit beide uitlaten. Uh, altijd wel een punt van detail, wat ik leuk vind. En voor de rest is het gewoon een mooie B-klasse. Hij was de uh, eerste download op de Discord van het ministerie van mods. Dat is rood licht, maar ik negeer het want naar rechts mag je door rood. Um, en daar vind staat hij geluk, gelukkig gelukkig uh, of geloof ik uh, onder mededelingen. Op de Discord dan. 1201 dat hij 1201. One Lincoln 18. We hebben een traffic alert voor een wanted felon on de loot. Uh, dan rijdt daar iemand die is gespot via de ANPR camera's, ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognizer, toch? Ja. Uh, dus we gaan even kijken. 1201312 1201 Leenhoek. Hij staat achter deze bus. Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Even kijken of het auto is die nu rechtdoor rijdt. Of deze. Ja, het is die wat voor deze auto hier voor ons rijdt. Hij stopt. Waarom stoppen ze hier joh? gekkies? Oh, hij rijdt er rood. Mogelijk heeft hij ons al gezien. Oh, dat was een klein tikje. Voelen we niks van een persoon aan het voertuig zetten zien en twee, hé, hey, staan blijven staan blijven gap. Ik, ik wil eerst met deze mevrouw praten. Wat ga je doen? Even staan blijven beide. Ik wil geen rare dingen zien. Want ik heb een taser. En een wapenstok. Dus denk eraan. maar even beide omdraaien. In ieder geval niet meteen omdraaien. Maar ik wil gewoon even met ze praten. Uh, even kijken. We hebben de situatie redelijk onder controle. Ik ga die mevrouw even meenemen. De stoep op. En die meneer ook. En gewoon even... Verraten. Ik weet niet of het kan. Maar ik wil er wel graag even een eenheidje bij. Nee, jullie blijven staan. Als je gaat rijden, dan schiet ik. Nogmaals, ik wil van u even een identiteitsbewijs mevrouw. We gaan het maar even hier doen. Als niet luisteren. Ik wil dus even netjes op de stoep zetten tot niemand last van ons had verder. Uh, goed. Mevrouw, u wordt sowieso nog gezocht Dus ik ga u alvast aanhouden Meneer, geen rare dingen doen Want yeah, u gaat naar de grond Die man die vertrouwen niet Hij gaat hier op je knieën zetten Ja van jou wil ik ook een identiteitsbewijs. Dankjewel. Hij heeft een vergunning om vuurwapens te dragen. Ik wil wel weten, heb je op de moment een vuurwapen bij? Uh, kan ik dat vragen? Nee. Ja, dat. Je hebt het recht niet om te fouilleren. Um, nou, in Nederland zit er net iets anders met vuurwapenwet, dus ik ga hem lekker wel fouilleren. Mag ik hem draaien. Ik ga hem alleen. Ja, ga ik hem aanhouden voor verboden wapenbezit als hij er naar de vuurwapen bij heeft. Want hij heeft dus het recht om er eentje te dragen. Nou, hij heeft hem niet bij. Um, ja goed, zij wordt gezocht, hij niet. Voertuig, ja die was van haar. Uh, hij heeft een rijbewijs bij, ik laat hem maar gaan. Hij zat er wel bij, weliswaar bij in voertuig. Um, normaal gesproken, als je een gezocht persoon aanhoudt, dan ga je geloof ik hè, via btv stijl iedereen even uh, uh, onderzoeken. Maar goed, hij mag met mij even verder. En voor de jonge dame ga ik uh, in ieder geval een transport eenheid vragen. In en dan nog even fouilleren. Maar ja, je kunt hem vooruit te laten fouilleren. Ja, dat kan even niet, want transport is al onderweg. En ik wil uh, nu even snel weten of zij iets bij heeft. Drugs, Een soort van drugs. Oké! Okay. De auto staat perfect geparkeerd hier, want de rest staat ook zo geparkeerd. En wij kunnen door. U kunt uw weggevonden. Er zijn geen eenheden meer nodig. Citizens report een petty theft in uh Bangwood Hill. Melding heet inderdaad fietstiefstal. We gaan eens kijken of we het boefje kunnen treffen. Rijd, uh, of fietst. Ja, rij, nee, ja, rijden als je op een fiets zit. Of fietsen. Ja, je fietst dan. hè? Maar eigenlijk is het ook rijden. Toch? Ik weet niet. In ieder geval fietst slash rijdt hier in de omgeving. Dat scheelde heel weinig. Maar dat lag absoluut niet aan mij. Nou, auto even een beetje moeite met schakelen. Een beetje gas erop. Oh, ja. We uh, hebben de fietser in zicht. Hoi, even staan blijven. Jij bent een fietserdief en dat mag niet. Hoi, even stoppen. Wat gaat hij nou allemaal doen? Staan blijven. Kom op. Blijven even staan. Kom op. Uitstappen. Afstappen bedoel ik. Dat is een politiefiets. Hè? <laughs> ja. Staan blijven. Kom op. Hij zegt de voet. Ja. Eenheden. Hier zo. Ja. En stop. Nee. Oké. Okay, Dank je. Staan blijven. Oeh. Kom op, Stoppen. Ja. Nee. Oké. Okay, jammer. Staan blijven. Boom. Ah. Mis. Kom op. Staan blijven. Boom. Ja. Raak. Taser erop, anders blijven we nog uren rennen. Stoppen, en mijn aangehouden, verdiefst al van een fiets en negeren. Omdat ik bevel of zo stopteken. Ja, mis, oké. Okay. Pak een pik. Vuurlijnen. Ja, niet schieten dus. Staan blijven. We rennen wel weer terug naar de auto, dus dat scheelt. Kom op! Taser, taser, taser, mis, want hij schiet niet, een of andere reden. Zo. So. Nog een keer poging, 2, stoppen, vuurlijnen, ik loop iets naar achteren, ik zie de andere collega niet, die is daar, jullie staan in elkaars vuurlijnen, een soort van, <coughs> oké, okay. ja, ik ga naderen, ja, jij gaat naderen, oké, okay. eenmaal aanhouding en onze fiets van een collega die dus nu zonder fiets zit, die is terug en jullie hebben het busje mee, dus jullie kunnen ook de fiets meenemen heb gewerkt, pikkies, stopteken zie je niet zo goed hè? In het echt, ja, in het echt, ja, weet niet, in het echt zie je hem ook niet heel goed, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet, want ik heb nog nooit een stopteken gehad van een B-klasse, ook nog niet van Turan of zo, maar dat denk ik gewoon. Turan was toch iets beter zichtbaar, maar in het echt valt dat misschien toch wel weer uh, mee. Kijk eens daar, daar is ook nog een bus die gaat uh, zorgen voor die fiets. We regelen dat allemaal met z'n allen. En ik hoef uiteindelijk helemaal niks te doen. En kan weer met vervolg. Ideaal. Units. A 242 in the ocean. Die moet mij worden... Oh, oké, okay, die is daar. Nee, ik... Uh, kreeg je hem even op de Great Ocean Highway. HW Griekse Of ja, nee, hè. Huh? Is dat nou de snelweg? Dus, of is dat echt gewoon de ocean? De oceaan? Ik dacht al die wilde ik even zien waar dat nou precies is. Als er een gestrande boot op de snelweg was, dan wil ik daar heel graag heen. Maar nu ga ik mij daar niet mee bezighouden. houden. TNF, dat is hier een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Citizens report, a speeding incident on um, Milton Road. Een voertuig. Scene, heading southbound on uh, Milton Road. Een voertuig wat uh, is wat een kenteken heeft dat eindigt op 054 die is gespot uh, ter hoogte van hier dit kruispunt en die is mogelijk ja de route gaat naar links maar de ja hij gaat deze kan op we hebben suspect suspect 1 een asian male Een Aziatische meneer is dus mogelijk richting deze weg daar nou, vloog ook een auto voorbij geloof ik hier moeten we alleen even wachten omdat dat dan zijn achter rijdt wel iets oké okay, dit is ook niet zo handig Het lijkt wel echt op een race, dus we gaan even blauw erop laten zitten. We zetten blauw aan en laten we aanstaan, dat bedoel ik daarmee. Als dus je hier door dit. Uh... Dat is hem denk ik. Maar dan weet ik ook niet zeker. Nee, dat is hem niet. Moeilijk zoeken natuurlijk. We krijgen wel wat uh, locatie door van cameratoezicht. Maar dat was ook het laatste dat hij ergens hier uh, in een steegje reed. Oeh, hij rijdt helemaal de andere kant op. Ja nu rijdt hij. Nu is hij echt ver van ons weg. voertuig het is rechts vrij is dat hem? hij moet er bijna wel zijn, hij rijdt super hard ja, dit is hem heading southbound on, um, Peaceful Street. I don't know if he's going through there. We'll keep it. De mogelijkheid open dat hij er vandoor gaat. Als nou, je dan stopt dan stop op de parkeerplaats. Asian mail, dat klopt. Kanteken klopt. Goedendag. Hallo. Waarom rijdt hij zo snel? Ja, ik heb een, uh, een cursus hiervoor gevolgd, dus ik rij veilig hoor. je. Ja, maar zo werkt het niet, vriend. Heb je van mij een, uh, een rijbewijs? Een rijbewijs. Dank Nou, dankjewel, Mark. Ja maar even controleren. Oké, okay, die is verlopen ook nog. Goed, ik ga even jouw kenteken controleren of er nog wat verder op jouw naam staat. Of in ieder geval op dit voertuig of dit al vaker is voorgekomen. Ondertussen als het dat doe aan rijden met een. Uh... voertuig is niet verzekerd, Oké, okay, even kijken. Ja, nee, dat, zo werkt het allemaal niet. Dus hij rijdt met een... Uh, nog een keer, wat was met kenteken. Nou, in ieder geval, ik geloof geen verzekerd voertuig. Controleren we dan nog één keer, even snel. Een uh, verlopen rijbewijs. Um, ontzettend hard, dus wat mij betreft gaat hij van mij. Gewoon ik krijg geen... Ja oké. Okay. Geen verzekering. En zijn rijbewijs ingevuld. Dus dat is speeding. Uh, ik heb geen metingen aan. Dus ik kan niet niet pakken op hoe de snelheid maar Wel dangerous driving. A reckless driving pakken we gewoon. Uh, dan pakken we dus expired license. En... Expire insurance. Stond hij er nog niet ergens? No insurance. Hier zo. En dan wordt dat voertuig zo in beslag genomen. het zijn flink aantal bekeuren. Dus je mag uitstappen. Het voertuig wordt in beslag genomen door mij. Komt een waggel deze kant op. En uh, ik ga je daarbij ook aanmelden voor een. EMG uh, cursus. En voor de mensen die niet weten wat dat is, die mogen. Of die weten wat het is, die mogen dat in de comments zetten. En uh, uitleggen voor de rest. Dus als je niet weet wat het is, kun je dat lekker in de comments lezen. Uh, en ik ben niet klaar met je vriend. Want die MG die ga je natuurlijk pas kunnen doen als je je rijbewijs weer terug hebt. En die is niet in beslag genomen, want je had er geen... Maar ja, ja, die moet je dus wel even laten verlengen. En je hoort me toch niet meer. Maar uh, is 1000 euro en op eigen kosten. Joujou. En zo. So. Goedendag. Oké, okay. ik heb trouwens uh, knipperende koplampjes geïnstalleerd. En geen knipperende achterlampjes meer daarbij als je me begrijpt kom je nou weer terug als je nou weer terug komt dan ben je aangehouden. Ai ah, ja ja ja dat gaan we niet doen ja hij mag erin zitten trouwens maar ja achter. stel maar even uit uh, wacht dan kan ik zo Jo. oh dat is pech. uit de weg, Auto weg. Uh, uh. Um, wat wil ik zeggen Ja, ik had voorheen altijd de, de, de koplampjes of de achterlichten die aan en uit gingen als ik um, blauw aan had. Dat heb ik nu niet meer zoals je ziet. En voor heb je de wigwag of weet dat. En dat zie je ook op de muur. Dus dat is allemaal leuk. En we gaan nu naar een traffic accident. En dat is ook de laatste voor vandaag. En dat is een prio 1 melding. Blijft u rustig in het voertuig zitten mevrouw. Aan de brandte. Oh die staat fik. Ja en wij brandblussen die hebben wij. We gaan de eenheden of in ieder geval de hulpdiensten verder laten komen nog. Niet uh... Ja allemaal. Oh shit. Komt allemaal goed. Niks aan de hand. Ja. Wilt dat niet? Dat wilt niet. Ultimate backup, dat kan toch gewoon. Call Misschien Liverpool. komen ze zo wel. Nou, als ze niet komen dan uh, hebben we in ieder geval toch opgeroepen. Ja er komt iets. Goeiedag! Hallo, gaat dit? hoe gaat het? Hoe gaat het? Hallo, u bent? U bent een van de inzittenden? Hoe gaat dat maar nu? geschrokken denk ik. iets gedronken, dat is wel een vraag die we gaan stellen. Alcohol is niet goed voor mijn gezondheid. Nee, dat klopt zeker. Oei, collega's, even kijken nog. Um, ga je wel even laten blazen? Oké, okay, je hebt dus wel gedronken. Je zegt van niet, maar je hebt zeker wel gedronken. Heb je drugs genomen? Ambulance heeft beide personen gecontroleerd. Nu zeggen jullie, oh, dat kan toch helemaal niet. Want ze zijn helemaal niet bij jou. Deze mijn graag wees. Nee dat klopt. Maar uh, bij deze. Um, ja goed. Dus blijf even staan. Nou we kunnen natuurlijk niet. Loop je naar achter maar? Oh, nee. We kunnen natuurlijk allemaal niet perfect afhandelen. Dus we gaan. Uh... We hebben fotootjes gemaakt. VOA is langs geweest. Alles terwijl jullie niet waren opletten, ik zeg het jullie. Deze is er weg. Goedag. Hallo. Ja, oh, ze stapt al uit. Hallo, hoe gaat het? Ja, goed, oké. Okay. Ik ben uitgestapt, u dus dat bekneld, maar ja, daar was de brand weer voor. Even iets toevallig? Oh, ik ga vergeren. Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Ehm, um, ja, wat u bij heeft, dat uh, vind ik allemaal niet zo spannend. <coughs> u mag even blazen, want boom is ho en boom is blazen, zegt u helemaal tijd. Alsjeblieft. Ja, dat is helemaal in orde. En nog even een drugstest en als dan alles in orde is. Dan uh, gaat uw auto worden weggesleept. En dan ga ik voor u een taxi regelen. Bleep, bleep, bleep, bleep, bleep. Hallo met Wim. taxi alsjeblieft. Dankjewel. Joe. joe. En dan... Uh... Gaan we dit uh, verder. Is er dus een aanrijding materieel. Geen slachtoffers. En gaan beide dames lekker naar huis. Bijkomen van de schrik. Gegevens hebben we uitgewisseld. En dan kunnen we... Eindgoed, Altgoed. Naar het bureau gaan. Schrijfwerk. Tikwerk typwerk hoe je het wilt noemen gaan we in orde maken en dan is het einde video ik ga jullie nu alvast bedanken voor het kijken want we kunnen wel samen met jullie naar het bureau nou ja nu is het wel gewond terugrijden maar dat wordt er allemaal niet beter op lijkt mij want er gaat toch niks meer gebeuren dus bij deze bedankt voor het kijken ik ga jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video nogmaals we gaan ervoor om in het weekend een van de Camar video's online te pleuren uh, dus uh, ja. vind je Kamara nou leuk en vind je roleplay nou leuk, dan heb je Kamar roleplay en dan ga je dat helemaal super leuk vinden, lijkt mij. Nou, tot dan. Joe!